Welkom! In deze video laat ik het beheer van opleidingen, opleidingsonderdelen en leertaken zien. Als tweede een rondleiding voor studenten en als student. Als derde het inrichten van een opleidingsonderdeel en als laatste werken met een opleidingsonderdeel template of schabloon. Het beheer van opleidingen, opleidingsonderdelen en leertaken. Hoe gaat dat in zijn werk? Als functioneel beheerder of onderwijsontwerper zijn er een aantal rechten die een gebruiker niet heeft. Zo kun je binnen een categorie de cursussen beheren via deze knop. Dit is ook mogelijk via de knop sitebeheer. Wij gaan cursussen. Beheren. Dat ziet er als volgt uit. Komt dan in een overzichtsscherm van cursus en categoriebeheer. Zoals we in de vorige video al zagen bestaat Moodle uit categorieën met eventueel daaronder subcategorieën en daaronder de cursussen. De eventuele leertaken zijn verbonden aan cursussen en kunnen ook onderling uitwisselbaar zijn. Hoe beheer je dit? Via het cursus en categoriebeheer kun je de categorieën beheren. We kiezen voor de categorie MBO. We kunnen deze al omhoog of naar beneden plaatsen. Ik kan hier de categorie verbergen, de complete categorie. Ik kan eventueel de, meteen de instellingen wijzigen. Subcategorieën aanmaken. Ik kan rollen toewijzen. Als ik bijvoorbeeld op rollen toewijzen klik, dan kan ik extra rollen geven binnen deze categorie aan bijvoorbeeld beheerders, onderwijseenheid aanmakers of vragenpoelgebruikers. Daar zie ik hoeveel cursussen er aanwezig zijn in deze categorie. We zien bij de categorie MBO dat hier nul cursussen aanwezig zijn. Dat komt omdat deze subcategorieën bevatten. We gaan weer voor de subcategorie Veiligheid. Deze bevat één cursus. En dat is de Defensiecursus. Daar klik ik op. En aan de rechterkant zie ik de cursus. Deze cursus kan ik ook hier weer aanpassen, de zichtbaarheid veranderen, eventueel verwijderen. En ik kan de cursus. Dupliceren en kopiëren. Verder kan ik hier onderling schuiven. Uh -huh. Ik kan de cursussen en de categorieën verplaatsen. Dat kan ik hier via het sorteren. En ik kan de cursus ingaan vanaf hier. Dat doe ik hier bij bekijken. Rechtstreeks naar de cursus. In een cursus. Kan ik een of meerdere leertaken of leeractiviteiten selecteren door de wijzigingen aan te zetten? En deze kan ik verplaatsen via het boodschappenmandje naar de OpenAD Sharing Card en eventueel weer terugplaatsen in een andere cursus. Verder kan ik via de knop Sitebeheer de complete Moodle-omgeving beheren. En ook hier kan ik het beheer van cursussen, modules eh, en categorieën aanpassen. Via het tabblad cursussen kan ik hier ook weer de cursussen en categorieën beheren, zoals ik zojuist liet zien. Ik kom dan in hetzelfde scherm. Als ik even terug ga, hier kan ik ook standaard instellingen. Voor een cursus maken. Dan onder sitebeheer cursussen standaard instellingen voor een module de standaard instellingen doen van een cursus. Dit betekent als ik een nieuwe cursus aanmaak dat deze al volledig ingesteld is en alleen de naam ingevuld hoeft te worden. Zo kun je een cursus als template of schabloon gebruiken. Als laatste laat ik zien hoe er verschillende rechten uitgedeeld kunnen worden als beheerder. Via het knopje sitebeheer kies ik voor gebruikers. Nu kan ik onder de kop rechten rollen toewijzen. Dit zijn rollen op systeemniveau. Ook kunnen hier de sitebeheerders aangegeven worden. Ik kan nieuwe rollen definiëren en bestaande rollen. En ik kan een rollen controleren. Ik ga nu systeemrollen toewijzen. Dit zijn de rollen op systeemniveau. Deze kunnen toegevoegd worden aan personen of personen kunnen toegevoegd worden aan deze rollen. Dus als ik een beheerder wil toevoegen, klik ik op deze beheerder, rol. En kies ik uit de gebruikers van de Moodle omgeving een persoon om deze toe te voegen als beheerder. Dit is ook mogelijk op categorieniveau. Als ik naar de catalogus ga, ik kies voor een bepaalde categorie, bijvoorbeeld welzijn, gezondheid en sport. Ik wil een beheerder toevoegen aan deze categorie. Dan ga ik naar het tandwielicoon, kies voor rollen toewijzen en kan hier een beheerder een onderwijseenheid aanmaker of een vragenpool gebruiker toevoegen. Op cursusniveau kan ik ook rollen toewijzen naar een cursus. Dit is een cursus. Op dit niveau kan ik deelnemers toevoegen handmatig. En dat doe ik via de knop gebruikers manueel aanmelden. Hier kan ik gebruikers zoeken. En kan aangeven welke rol deze gebruiker binnen deze cursus heeft, dus een student, een docent bewerken en een docent niet bewerken en eventueel een beheerder. Wat ik verder nog kan, is daar een datum aan koppelen, dus wanneer begint deze rol, wanneer eindigt deze rol en de aanmeldingsperiode, qua dagen of onbeperkt. Verder is er de mogelijkheid om groepen rechtstreeks lid te, la te laten worden van een cursus. Als ik terug navigeer naar de cursus, ik ga naar mijn instellingen van de cursus, kan ik onder de kop gebruikers het aanmeldingsbeheer beheren. Hier staan standaard de manuele aanmeldingen, gastoegang en het zelf aanmelden van de student. Nu is alleen de manuele aanmelding aangezet. Je kunt het zien via het oogje. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik zet het gastoegang aan in deze cursus. Dan wordt er, wordt er geen gebruiker aangemeld. Maar kan iedereen als gast toetreden aan deze cursus. Eventueel kan ik de student zelf laten aanmelden voor de cursus. En ik kan hier methodes toevoegen. Zoals bijvoorbeeld via LTI. Of als sitegroep synchronisatie. Sitegroep synchronisatie wil zeggen dat ik een groep, bijvoorbeeld gesynchroniseerd uit uh, een magister of een ander systeem, uh, kan ik aangeven dat de complete groep of een bepaalde groep wordt toegevoegd met een bepaalde rol aan deze cursus. Het voordeel hiervan is, is dat de studenten of leerlingen rechtstreeks worden aangemeld. En deze cursus meteen zichtbaar wordt in hun dashboard. De rondleiding voor studenten. We zijn inmiddels ingelogd als de Lichtcollege student. Dit is ook weer een demo student op de demo omgeving Lichtcollege. Zodra de student inlog, inlogt, komt hij of zij binnen op mijn dashboard. Hier ziet de student een welkomstbericht. Dit bericht is afkomstig van het blok uh, Mijn Content. En Mijn Content kunnen persoonlijke berichten aan groepen studenten gegeven worden. In dit geval is het uh, van een bepaalde groep waar deze student onder valt. En heeft zij een welkomstboodschap uh, met haar inhoud uitgelegd over de catalogus. Verder is haar kalender gevuld van een lichtcollegestudent. Zo zie ik dat op dinsdag 1 november de Mars geopend is van de cursus, cursus uh, Mars astronaut training. En zijn er een aantal zaken die afgerond moeten worden die in de kalender zichtbaar zijn. Deze zaken zien we ook in de tijdlijn. Haar to do lijst. Verder zie ik hier. De voortgang-voltooiing in de laatste twee cursussen. Zo zie ik dat er nog twee zaken afgerond moeten worden in de machtscursus. En de VEVA-opleiding zijn nog een aantal meer elementen. Hier zie ik haar cursusoverzicht. Met de cursussen waar deze student op ingeschreven is. Aan de rechterkant de badges die verdiend zijn. En nog een blokje commentaar. In het menu rechtsboven er kunnen ook de cijfers bekeken worden. Dit zijn de cursussen waar deze student op ingeschreven is. En er zijn in totaal drie cijfers behaald. Deze student kan ook richting de catalogus navigeren. En kijken wat er allemaal te bieden is aan cursussen en categorieën. Ik ga nu als deze student navigeren naar een cursus om een aantal zaken af te ronden dit kan ik doen door rechtstreeks op de link cursus te klikken en naar deze cursus te gaan of ik ga vanuit mijn tijdlijn mijn to-do list wat zaken afronden rechtstreeks ga ik dan naar deze cursus zo zie ik hier dat ik dit gelezen moet hebben als student ik kan deze even inklappen uh, in uh, in uh, in uh, hier zie ik weer mijn voortgang voltooiing en ik kan hier deze als voltooid aanduiden omdat ik deze gelezen heb. Vervolgens moet er een video bekeken worden en ook deze ga ik als voltooid aanduiden. U ziet nu ook dat de blokjes steeds verder ingekleurd worden van de voortgang voltooiing. Uiteindelijk ga ik nog even terug naar mijn dashboard ja. om naar een andere cursus te navigeren. De MARS cursus. Dit is ook een demo cursus. Hier zijn nog wat meer zaken te doen. Zoals bijvoorbeeld de MARS toets. Ik ga deze doorlopen. Ik heb deze wel al gedaan, maar ik mag hem herkansen. Dus ik ga deze toets herkansen. En nogmaals invullen. Dit is een summatieve toets voor een punt. En dit ziet er dan als volgt uit: een aantal vragen over Mars. Deze kan ik invullen: sleepvragen, uitrolmenu. Een meerkeuzevraag met meerdere antwoorden. Meerkeuzevraag met een enkel antwoord. Nog een meerkeuzevraag. En een waar-niet-waar waar vraag. Einde poging. Eindig mijn test en zie dat ik voor mijn tweede poging een 5 heb gescoord qua goede antwoorden van de 7 en daardoor dus een 7,14 als cijfer heb gescoord. Mijn cijfer 10 blijft staan omdat de instellingen van de toets zo ingesteld zijn dat het hoogste cijfer geldt. Ik kan hier ook mijn cijfers bekijken als student. En zie dat ik voor de machtstoets geslaagd ben. De andere twee staan nog open. Ik keer terug naar de cursus. De machtstoets is een echte Moodle toets voor een punt, een summatieve toets. Er zijn ook andere aanbieders van toetsen, zoals bijvoorbeeld H5P interactieve inhoud. Die zal ik ook doorlopen. Dat is het scenario. Gaan we even op het groot beeld zetten. En het scenario starten. U ziet hier een scenario. Dit is een scenario over de planeet Mars. En aan de hand van de antwoorden gaat dit scenario uh, verder. Zo moeten er een aantal filmpjes bekeken worden. De audio wordt in deze screencast niet meegenomen, maar er zit ook audio uh, onder. En aan de hand van de keuzes die de student maakt, zal dit scenario uh, gaan veranderen? Ik zeg nu ja, zet de landing in. En de marslander zal gaan landen. En dit is een voorbeeldcursus gemaakt in H5P interactieve inhoud. H5P is geïntegreerd in de Moodle Core. En uh, er is ontzettend veel mogelijk uh, qua interactieve elementen toevoegen aan cursussen via h5p. Zo krijg ik elke keer vragen. Ik heb dit scenario in een iets sneller tempo doorlopen zodat de video niet te lang wordt, maar inmiddels is het machtscenario geslaagd en kan de student terugkeren keer terug naar de cursus en het scenario is afgerond en middels ook groen geworden in mijn voortgang voltooiing Als ik mijn cijfers kijk zie ik ook dat ik een 90% score heb op het machtscenario ga ik vervolgens terug naar mijn dashboard Dan zijn er ook een aantal zaken uit mijn tijdlijn al bijgewerkt die ik afgerond heb. En ik zie hier ook mijn voltooiing in het machtsscenario en ook in deze cursus uh, vergroot is. Verder zie ik in het cursusoverzicht dat het machtsscenario nu naar 66% voltooid is. De voltooiing is omhoog gegaan. En ook bij de Defensie cursus is dat het geval. Wat ik verder nog kan hier is filteren. Uh, in het cursusoverzicht op kaart, lijst en samenvatting. Dit is de kaartweergave. De samenvattingsweergave geeft de samenvatting van de cursus. Op deze manier. En de lijstweergave geeft een lijst zonder afbeelding. Standaard staat deze op kaart. De volgende stap is het inrichten van een opleidingsonderdeel door een onderwijsontwerper of ontwikkelaar. Ik ga hiervoor een testcursus uh, maken als voorbeeld om te laten zien hoe een opleidingsonderdeel in elkaar gezet wordt of ontwikkeld wordt. Hiervoor ga ik naar de catalogus. Ik zal onder de map MBO... En dan een willekeurige subcategorie, bijvoorbeeld Design, Media en ICT. Onder de subcategorie ICT een nieuwe cursus aanmaken. Dit is een bestaande cursus. Ik klik hier op de knop 'Voeg een nieuwe module toe om een nieuw, nieuwe cursus of opleidingsonderdeel aan te maken. Ik geef een naam aan deze nieuwe cursus. Nieuwe opleiding slash cursus. Ik kan een korte naam geven aan deze cursus, als bijvoorbeeld de volledige naam te lang is, kan je hier afkortingen gebruiken. De cursuscategorie waar deze cursus onder valt. Ik heb hem al aangemaakt onder de categorie MBO Design en Media. Dus daar komt deze ook standaard onder te staan. Ik kan ervoor kiezen om mijn cursus nu nog te verbergen, in plaats van te tonen, omdat ik hem nog aan het ontwikkelen ben. Ik laat hem op toon staan. En ik kan datums aangeven. Ik geef een einddatum even niet aan de cursus. Eh, begindatum is de aanmaakdatum. Die zet ik ook even iets terug. 1 november is deze cursus beschikbaar. Ik kan hier een beschrijving geven aan de cursus. Deze beschrijving is vooral voor uh, studenten of gebruikers voordat ze de cursus inkomen. Kunnen ze lezen over wat deze cursus inhoudt. Ik kan een cursusafbeelding toevoegen. Dat kan ik op verschillende manieren doen. Ik kan klikken. Bestanden van de server. Eventueel gekoppelde inhoudsbanken of. Uh, andere inhoud gekoppeld aan Moodle. Of ik kan rechtstreeks vanaf mijn computer uploaden. Wat ik ook kan doen is rechtstreeks slepen via de Verkenner. Dus dat ga ik nu even doen. Dus ik pak de Verkenner erbij. En pak een afbeelding die ik hierin sleep en loslaat. Dit is de cursusafbeelding die getoond wordt voordat je de cursus ingaat de cursus opmaak zoals ik al in eerdere video's heb laten zien kiezen wij voor de multi maar er zijn dus nog veel meer formats de rest van de instellingen laat ik staan zijn al gemaakt door de beheerder kan ze natuurlijk aanpassen maar ik laat ze staan Ik wil even kijken of mijn voltooiing bijgehouden wordt. Dus de cursus voltooiing staat aan. Eventueel kan ik hier nog studiebelastingsuren aangeven. Dus bijvoorbeeld 15 studiebelastingsuren. Ik kan een niveau aangeven. En het aantal studiepunten. Vervolgens sla ik hem op, toon ik de cursus. Moodle vraagt nu direct om deelnemers toe te voegen. Ik ga in de boom één stap terug en zie mijn lege cursus. Dit is een lege cursus met een aantal hoofdstukken, onderwerpen. of zoals het in Moodle heet, secties. Als ik één stapje terug ga naar de categorie ICT, dan zie ik hier mijn nieuw aangemaakte cursus met de afbeelding. Om de cursus aan te kunnen passen. En te kunnen ontwikkelen, druk ik op de knop Zet wijzigingen aan. En ik krijg nu een aantal opties. Zoals bijvoorbeeld bewerk. Ik kan hier de secties gaan bewerken. Door bijvoorbeeld de sectie een naam te geven, zoals welkom. Hier is een welkomstboodschap met eventueel uh, leerdoelen. leerdoelen erin ik kan hier ook aanpassingen maken uh, dit is de editor dus ik kan bijvoorbeeld zeggen ik mijn leerdoelen wil ik een kop groot maken en ik kan ook afbeeldingen toevoegen en andere zaken Ik kan hier links toevoegen hier kan ik een afbeelding toevoegen Ik kan ook een video toevoegen of eventueel rechtstreeks audio opnemen of rechtstreeks een video opnemen. En nog een aantal andere zaken. Wat ook mogelijk is, is om de ontwikkelaarsmode aan te zetten en HTML en CSS rechtstreeks te typen in deze cursus. Dat ga ik niet doen. Ik ga een afbeelding toevoegen rechtstreeks vanaf mijn computer. Dus dan kiezen. Ik kies voor deze afbeelding. Ik upload deze afbeelding. Dit is de ware grootte. Ik zal deze iets verkleinen. En ik zet hem bij de tekst. Eventueel kan ik de uitleiding van de afbeelding nog aanpassen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil de uitleiding links. Dat betekent dat ik rechts van de afbeelding informatie kan typen. En vervolgens sla ik deze sectie op. Als ik dan mijn wijzigingen uitzet, dan zien we ook direct weer wat een student ziet als hij in deze cursus komt. We hebben een welkom sectie ontwikkeld met daarin de leerdoelen, een plaatje en een stukje tekst. Dit is hoe je simpel en snel een cursus opbouwt. Ik zet mijn wijzigingen weer even aan. Want er zijn nog meer zaken die toegevoegd kunnen worden aan zo'n cursus. Zoals bijvoorbeeld activiteiten en bronnen. Ik heb dat in de vorige video al wat dingen laten zien. Zoals bijvoorbeeld H5P, interactieve inhoud. Opdrachtmodules. Denk aan huiswerkopdrachten of inleveropdrachten. En toetsen. Maar er is nog veel meer mogelijk om toe te voegen aan deze cursus. Voor nu ga ik een opdracht toevoegen. Ik maak daarvan een inleveropdracht. Ik kan eventueel een beschrijving geven aan de opdracht. Wat moet er ingeleverd worden? Ik kan extra bestanden meegeven in deze opdracht. Denk bijvoorbeeld aan een Word-document of een PowerPoint-presentatie die gedownload kan worden door de student. En vervolgens uh, gebruikt kan worden om de opdracht te maken en weer in te laten leveren. De beschikbaarheid, een hele belangrijke, deze is gekoppeld aan uh, de kalender. En ook de kalender op het dashboard. Dus ik kan hier aangeven wanneer het insturen. Toegestaan is van deze opdracht vanuit de student. Dus wanneer de opdracht eigenlijk open gaat. Eventuele uiterste inleverdatum kan ik aangeven en de afsluitdatum. Het verschil tussen de uiterste inleverdatum en de afsluitdatum is de uiterste inleverdatum is de, datum, de laatste datum dat de student iets in kan leveren, en de afsluitdatum is wanneer de uh, opdrachtmodule gesloten wordt. De uiterste inleverdatum kan dus overschreden worden. De docent zal dan een bericht krijgen dat een opdracht te laat of huiswerk te laat is ingeleverd. Maar kan dus nog wel ingeleverd worden tot de sluitingsdatum. Verder kan deze ook ingesteld worden. Herinner me eraan om te beoordelen tegen. Dit is voor de docenten. Die kunnen dan een melding krijgen via de mail of via het systeem dat er een beoordeling gedaan moet worden. Er zijn verschillende inzendtypes. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook kiezen voor Mahara Portfolio. Daar komen we op een latere video op terug. Er is een portfoliosysteem gekoppeld aan deze leeromgeving. En er kunnen dus ook zaken vanuit de portfolio ingeleverd worden hier. Voor nu gaan we voor ingestuurde bestanden. Ik kan aangeven hoeveel bestanden er ingeleverd mogen worden maximaal. De uploadlimiet eventueel. En de aanvaarde bestandstypes. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen als het alleen een pdf mag zijn, een .pdf. Of ik maak een selectie. Afbeeldingsbestanden, archiefbestanden. Een heleboel mogelijkheden. Ik kan feedbacktypes aangeven. We gaan zo meteen kijken naar de annoteer PDF vorm. Deze vorm zet de ingeleverde de bestanden om tot een PDF en de docent kan daarop annoteren. Feedback instellen. Er zijn ontzettend veel instellingen te maken die ik niet allemaal ga laten zien. Wat ik wel graag wil laten zien is het cijfer. Het cijfer. Is nu maximaal een 100. Dan kan ik bijvoorbeeld ook 10 van maken. En een cijfer om te slagen zou dan misschien een 6 zijn. Al eventueel nog kiezen om anoniem in te sturen. Ontzettend veel mogelijkheden. Voltooide activiteiten. Ik kan hier ook aangeven of deze activiteit, dus deze opdracht, voltooid moet worden. Ik kan dan kiezen voor niet aanduiden de activiteit manueel als voltooid markeren, dan kan de gebruiker dus zelf aangeven dat deze voltooid is. Of als er aan voorwaarden voldaan is, daar gaan we voor. En dit zijn dan de voorwaarden waaruit gekozen kan worden. Dus bijvoorbeeld de, het bekijken is vereist van deze opdracht, dat zou voldoende kunnen zijn. Of er moet een cijfer behaald worden. En het cijfer hebben we dan hierboven ingesteld met een minimum van een 6 ontslagen. Dan kan ik deze module een icoon geven. Standaard uh, is er al een icoon vanuit Moodle. Maar je kan hier dus een ander icoon uploaden. Ik kan eventueel nog kwalificaties vanuit het kwalificatiedossier selecteren. En die ook laten goedkeuren. Ik kan hier zeggen bij een activiteitsvoltooiing. Moet er bewijs toegevoegd worden? Kan deze ingestuurd worden voor beoordeling of voltooid? Deze opdracht de kwalificatie. Vervolgens sla ik hem op. Dan is de inleveropdracht gemaakt. Dit is de inleveropdracht. Ik zet de wijzigingen van mijn cursus even uit. En zie hier de opdracht. Dan krijg je ook wat informatie bij. En als ik hem open klik... Zie ik hier als docent het de aantal deelnemers, ingestuurde hoeveelheid, de hoeveelheid beoordelingen nodig en hoe lang deze opdracht nog open staat. Kijk ik nu in de cijfers van de nieuwe cursus, dan zal deze opdracht ook meetellen in de voortgang voltooiing. Ga ik even naar een nieuwe pagina, zet mijn wijzigingen weer aan. Er zijn nog meer opties om zo'n cursus of opleidingsonderdeel te ontwikkelen. Ik open mijn Verkenner weer. Ik heb hier een aantal documenten, foto's, video's en MP3-bestanden staan. Deze kunnen dus toegevoegd worden, maar je kan je ook rechtstreeks slepen. Dat gebeurt op de volgende manier. Je sleept hem in de cursus en laat hem los. Media uh, toevoegen op de cursuspagina is een optie. Dan is het dus afspeelbaar of maak er een bron met bestand van. Uh, dan is het downloadbaar voor de student. Ik voeg hem toe en deze audio is afspeelbaar. Dat kan ik ook doen. Met een aantal andere zaken, bijvoorbeeld een pdf document. En eventueel een afbeelding. Hier kan ik ook weer switchen. Ik kan schuiven. Ik kan deze ook eventueel verplaatsen. En bij een ander onderwerp weer neerzetten. Er zijn verschillende mogelijkheden. De laatste optie die ik bij het inrichten graag wil laten zien is het gebruik van zipbestanden. Als ik weer naar de verkenner ga kan ik bijvoorbeeld kiezen om een aantal documenten te selecteren op de rechtsmuisknop comprimeren naar zipbestand. En dit zipbestand kan ik ook slepen naar mijn Moodle cursus. Moodle vraagt dan wat er mee gedaan moet worden. Ik kan er een scorenpakket van maken, ik kan er een downloadbaar bestand van maken of ik kan de zip unzippen, dus uitpakken en een map van maken. Dat gaan we doen. En zodra ik mijn wijzigingen uitzet, is het een map geworden waar de bestanden downloadbaar zijn en eventueel te bekijken door de studenten. Dit is een korte weergave van hoe je een cursus ontwikkelt. Als laatste neem ik graag nog een klein stukje H5P mee hierin. Interactieve inhoud. Dat doe ik door mijn wijzigingen weer aan te zetten. Activiteit of bron toe te voegen. En een H5P interactieve inhoud te selecteren. Dit zijn de mogelijkheden extra. Die er zijn vanuit H5P in een cursus. Dus ik kan een scenario maken die in de vorige video zichtbaar was. Er kunnen allerlei quizzes gemaakt worden. Collages. Turning cards. Er is ontzettend veel mogelijk. Een veelgebruikte is interactieve video. Zeggen we we gaan willen deze graag gaan gebruiken. Dan kan ik erop klikken en hem in gaan stellen. Of ik kan voor details gaan. Kijk ik voor details, dan zie ik hier ook wat de mogelijkheden zijn. Ik kan ook op Content Demo klikken en dan ga ik rechtstreeks naar de website van H5P. En wordt er uitgelegd hoe ik zo'n interactieve video maak. Maar ook is er een voorbeeld te zien. Bijvoorbeeld een ingrediëntenlijst. Bovenop de video. En deze video's kunnen gemaakt worden rechtstreeks vanaf de server. Je kunt eventueel ook video's toevoegen via een streamingsdienst zoals YouTube of rechtstreeks uploaden vanaf de computer. Interactieve video. Zo zijn er dus ontzettend veel mogelijkheden om een Moodle cursus te ontwikkelen. Voor het voorbeeld kiezen we een simpele eentje die snel toe te voegen is en dat is een puzzel find the words deze gaan we gebruiken in onze cursus ik geef deze puzzel een naam zoek de woorden en ik geef hier aan welke woorden er toegevoegd worden aan mijn puzzel Open edu, cursus, aanmaker en als laatste kies ik template. Een aantal woorden. Ik kan hier ook een hoop opties aangeven. Die ga ik even uitzetten. Ik kan hier ook cijfers aangeven. Dus ook deze interactieve inhouden kunnen meetellen in een cursus. En vervolgens wil ik graag mijn puzzel zien. Rechtstreeks in de cursus toegevoegd. Zo makkelijk en snel kan H5P toegevoegd worden aan een cursus. Als laatste onderdeel ga ik laten zien hoe je werkt met een opleidingsonderdeel-template als onderwijsontwikkelaar of ontwikkelaar. Dit is in de vorige video's al teruggekomen. Dus ik ga het in vogelvlucht laten zien. Er zijn verschillende opties om een template schabloon te gebruiken of hergebruiken. Als eerste navigeren we naar het gedeelte sitebeheer. En dan kunnen we onder de kop cursussen, het beheer van cursussen en categorieën. Via deze weergave kan alleen een sitebeheerder hier komen. Voor een onderwijsontwikkelaar die niet de rechten heeft als sitebeheerder. Is er een andere optie. Die gaat via de catalogus. En navigeert naar zijn categorie en klikt hier op Beheer cursussen. Zelfde overzicht. En ziet dan waarschijnlijk alleen de rechten die in, uh, waar hij voor ingedeeld is. Vervolgens kan, kunnen deze categorieën aangepast worden. Ze kunnen verborgen worden of zichtbaar gemaakt worden de instellingen kunnen aangepast worden. En het kan naar boven of naar beneden geplaatst worden. Het kan open en dicht klappen. En in de categorieën kunnen de cursussen gekopieerd worden. Dat gebeurt als volgt. We hebben hier een cursus in de categorie Verpleging en verzorging. Deze kan op deze manier gekopieerd worden en zal dan op dezelfde plaats Teruggezet worden als kopie. Even het kopie en naam. Kopie 2. Kiezen de categorie waar deze dit kopie onder geplaatst wordt. Dit is niet showcase, maar wij gaan voor gezondheid, verpleging en verzorging. Zet de zichtbaarheid op verbergen voor studenten en we gaan hem bekijken. Het kopie is gemaakt. Kopie 2. Hij is nu verborgen voor leerlingen. Ik kan hier ook weer de instelling gaan bewerken. En eventueel schuiven of deze boven of onder moet staan. Als ik navigeer nu naar verpleging en verzorging, is deze ook zichtbaar voor beheerders en onderwijsontwikkelaars. Niet voor studenten omdat hij verborgen is. Dus we navigeren naar de categorie. MBO, pleging en verzorging en hier staat het kopie. Een andere optie voor het kopiëren en het gebruik van schabloon is de instelling vanuit sitebeheer. Vanuit sitebeheer, heb ik ook al eerder laten zien in een andere video, kunnen we standaard instellingen voor cursussen maken. Deze standaard instellingen worden ingesteld door een beheerder. Dit zijn de standaard cursusinstellingen. Het formaat kan hier aangepast worden. Eigenlijk alle instellingen kunnen gemaakt worden, zodat een cursusaanmaker alleen maar de naam en de korte naam in te vullen van de cursus. Vervolgens worden de instellingen bewaard en kan een cursusaanmaker via de knop in een categorie. Voeg een nieuwe module toe of nieuwe cursus toe. Deze cursus aanmaken.